Hallo allemaal, hoe gaat het met jullie? Um, ik, ik wil vandaag graag een, een drakenboek uh, voorstellen aan jullie. Uh, van een, ook een prachtige vrouw uit Duitsland die ook met de draken samenwerkt. Ik ben van plan nu uh, regelmatig zo'n video te maken. Over uh, boeken die uh, mensen schrijven die met de drakenenergie samenwerken. En uh, ik heb er toch wel een, zeker een deel in huis, van uh, ja, mensen van uh, verschillende delen van uh, de wereld, die met de drakenenergie samenwerken. En uh, er, komt, uh, er komen nog zo'n boeken aan die ik heb besteld. Dus uh, ik kan toch wel een aantal video's opnemen met dit onderwerp. Nu even voorstellen dus. Dit noemt het kleine drakenhandboek, zoals dat jullie kunnen zien, van Christine Arana Vader. Dus uh, ja, een vrouw uit Duitsland. Het is een heel erg mooie uh, kraft, zoals dat jullie zien. Heel erg mooie tekens. En uh, ik zal ook even de achterkant voorlezen aan jullie, uh, waar het uh, boek in het algemeen dus over gaat. Dacht je altijd dat de draken niet bestonden? Leer dan nu je spirituele gids en solmeet kennen. Op betoverende wijze beschreef Christine Arana -vader de Aranafadder al de alomvattende drakenliefde en laat ze je zien hoe jij je eigen draakje, solmeet, kunt leren kennen en hoe je door zijn kracht, wijsheid en magie kunt groeien op je levenspad. De mystieke drakenwereld verbindt avontuur. Liefde en magie, om de draak te vinden die bij jou past, ga je op reis. Je maakt een trendsreis waarin de kleuren, krachten en karakters van de draken zich in je presenteren. Als je contact hebt gemaakt met jouw draak, dan voel je de kracht van zijn liefde. Deze onvergelijkbare universele energie helpt je de plaats in het leven te vinden die voor jou bedoeld is. In het kleine drakenhandboek worden niet alleen alle draken uitvoerig beschreven, hun karakter en hun bijzondere eigenschappen. maar kun je ook herkenbare verhalen lezen, vol interessante wetenswaardigheden. Maak kennis met universele, alomvattende drakenliefde. Dus ja, echt een heel prachtig boek uh, dat ze heeft geschreven. Ik heb er heel erg veel aan gehad. Ik zal even wat laten zien, want ze heeft ook prachtige tekeningen ook erin. Van verschillende soorten draken die er zijn. Dit is trouwens de bruine boomdraak. De blauwe universumdraak. De roze liefdesdraak. De paarse amatist draak, de turquoise atlantis draak, de groene smaggaard draak. Het is echt prachtige tekeningen, zoals jullie kunnen zien in dit prachtige draak, het kleine drakenhandboek. Dus uh, ik kan het iedereen aanraden. Het is een heel uh, goed boek om te lezen. Om met de drakenenergie kennis te maken. Om je eigen uh, draak of draken te leren kennen. Die heel erg liefdevol zijn. En je ook op je pad helpen. En uh, ja, ik, ik heb er zelf heel erg veel aan gehad. Zoals ik al zei. En het uh, is een van mijn lievelingsdrakenboeken. Dus ik vind het echt uh, prachtig uh, geschreven. En... Uh, ja, ik zal dus uh, vanaf nu regelmatig zo'n video opnemen waarin ik een van mijn drakenboeken voorstel aan jullie. Nu, uh, ik hoop dat jullie, nog heel erg fijn, dat jullie er iets aan gehad hebben aan, uh, aan, aan dit filmpje, dat het jullie kan, kan inspireren. Ik wens jullie nog, uh, nog, heel, het, nog een heel erg fijne tijd toe en heel erg veel liefst van mij.